Jij gaat vloggen, maar je komt niet helemaal natuurlijk over voor die camera? Drie tips. Wist jij dat mensen veel minder letten op de woorden die je gebruikt, maar meer op hoe je iets vertelt? Schrijf dus geen woord voor woord script uit die je vervolgens naast de camera hangt, maar heb een goed plan. Weet wat je wilt vertellen. Deel dat op in kleine stukjes, zodat je je verhaal niet in één keer hoeft te doen. En vertel het dan in je eigen woorden. Tip 2. Praat niet tegen een camera, maar praat tegen een persoon. Het helpt vaak enorm om in te beelden tegen wie je het eigenlijk hebt. En dan niet een vage doelgroep, jongeren van 14 tot 18 jaar, maar iemand die jij persoonlijk kent. Een buurjongen, een nichtje, heb die in je hoofd als jij je verhaal doet. Dan praat je namelijk dus niet tegen een camera, maar praat je tegen een persoon. En tip 3. Geen haast. Dit is echt een hele belangrijke tip. Iets wat veel beginnende vloggers doen. Zodra ze voor die camera staan, voelen ze een druk en een haast om het in één keer goed te doen. Hoe kun je dat verhelpen? Nou, Je gaat opnemen, je drukt op de opnameknop en dan wacht je even. Neem de tijd. Even ademen. Tegen wie heb ik het? Wat ga ik zeggen? En begin dan vanuit rust die opname. Het helpt ook enorm als je staat in plaats van dat je zit. En vaak helpt het ook als je tegen jezelf zegt, ik doe het gewoon een paar keer. Ik doe het gewoon vijf of zes keer. En vaak bij de tweede of de derde take gaat het gewoon goed. Bonus tip. Blijf je nou toch vastlopen? Stop. Ga naar buiten. Ga even wat drinken. Doe even voor een paar minuten wat anders. Dat werkt vaak een stuk beter dan dat je erin blijft hangen en blijft doorpushen. Bekijk ook mijn andere video met vlogproductietips en heel veel succes met het vloggen.